Goedenavond. Ja, goedenavond Ritsa. Wat voor moois of nuttigs heb jij vandaag gedaan? Ik heb vandaag alleen maar lol gemaakt met kinderen. Wauw. Ja. Vertel eens. Jezus. Nou. Ik, ik moet even weten hoor, ik ben net, uh, net in rust. Ik, heb, uh, ik ben begonnen met een toesbespreking met leerlingen, die ze niet verwachten op de manier zoals ze hem normaal doen. Want ze hebben hem zelf nagekeken ja, dat verwachten ze niet in de bovenbouw. Cool. Zelf het cijfer moeten invullen. Uh, nou, toen we, is mijn eerste klas bezig gegaan met uh, de start van een nieuw project, het, van, het ontwerpen van een, uh, een huis aan, de, aan het Schuiterdiep. Toen mocht ik mijn eerste les aan mijn vierde klas geven van deze periode. dus de eerste keer biologie in anderhalf jaar voor hun. Toen uh, gingen we met de tweede klas bezig met uh, een nieuw project voor Technasium voor de brandweer. Toen had ik mijn zesde klas met wie we de toets van de toetsweek besproken hebben. En toen heb ik nog met twee leerlingen nabesproken over het profielwerkstukken waar ze mee bezig zijn. Die gaan een, een, een batterij zijn ze aan het maken um, op basis van afvalwater. En toen heb ik heel hard gefietst uh, om hier op tijd te zijn bespreken. Wauw. Moflem. Dus, um, pardon, alleen maar een mooie dag. Wauw.